In de SportCube, het trainingscomplex van de club aan de Rosa de Lima-straat, wordt momenteel hard geoefend voor de bondsfinale. Vier jaar geleden was er een andere hoofdtrainer hier in de zaal en was het groepje best wel beperkt. En de afgelopen jaren hebben wij echt ingezet om de groep te verbreden veel meer sporters aan te trekken. En een grotere vijver eigenlijk te hebben waar we uit kunnen vissen om vervolgens naar het hogere niveau toe te stappen. De twaalfjarige Wessel zit al op een aardig hoog niveau. Hij is een van de vier heren die naar de bondfinale mag.